Hoi, ik ben Jo en welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ik wil het vandaag even over voorzetsels hebben. Dat zijn hele vervelende woordjes. Wat zijn voorzetsels? Uh, voorzetsels herken je als je ze um, in een zinnetje doet met bijvoorbeeld het kooitje. Voorzetsels geven dus aan uh, waar iets bevindt. Dus in het kooitje, op het kooitje, onder het kooitje... Naast het kooitje. Over het kooitje. Je kan het zo gek niet verzinnen. Je kan ook de kast gebruiken trouwens. Maar ik heb vroeger op school altijd het kooitje geleerd. Daarnaast uh, gebruik je voorzetsels ook op andere manieren. En dat zijn meer zinnen die je meer uit je hoofd moet leren. Of die je gewoon vaak gehoord moet hebben. Zodat ze een beetje in je hoofd zitten zeg maar. Bijvoorbeeld ik ga op zaterdag altijd naar de markt je zit natuurlijk niet boven op de zaterdag maar je gaat op zaterdag altijd naar de markt of uh, bijvoorbeeld ik ben op mijn kamer je zit ook niet boven op de kamer maar je bent op je kamer je zit eigenlijk in je kamer en in je kamer kan je dus ook zeggen ik ben in de kamer dat kan je ook zeggen Um, wat kan je nog meer zeggen? Maar je zegt bijvoorbeeld niet, ik ben op de kantine. Dus je kan wel op je kamer zijn, maar je kan niet op de kantine zijn. Voor de rest, ja, een heleboel dingen moet je gewoon uit je hoofd leren met voorzetsels. Um, ik zou op mijn Facebookpagina, geef ik nog wel meer uh, voorbeelden met voorzetsels. Maar ze zijn een beetje lastig. Je moet ze eigenlijk gewoon leren. En uh, nou, ik ga gewoon een heleboel voorzetsels met jullie oefenen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kijk dus op mijn Facebookpagina, want daar komen dus nog meer voorbeelden. En vond je dit nou een beetje leuk filmpje? Nou, een beetje, beetje een heleboel leuk filmpje. Doe dan even je duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal Nederlands met Jo voor nog meer uitleg. Tot de volgende keer!